Video. Het gaat vandaag over het Efteling-Wonderland dat gisteren is geopend. Uh, is hier nou een showbeasje? Ik kom eigenlijk aanlopen in het midden en er is volgens mij een bezig. Ik laat even wat zien wat we kunnen, uh, wat er is. want het is best wel warm. Wat ik ervan vind, ja, uh, die decoren zoals hier. oh Ojo, helemaal trillen, jongen. Die zijn best wel leuk, die decoren. Je hebt ook een showtje die is nu bezig. Uh, laat ik daar wel zien. Ik kan daar wat spelletjes vinden. Leuk voor de kinderen. Maar ja, zoals ik al zei, het is meer gericht op de kinderen dan voor de volwassenen. Ik raak ondertussen, er zitten hier allemaal buren aan. Ik laat wel even zien wat daar nu bezig is. Ja, natuurlijk niet echt. Nee, een, een zo zogezegd. Ja, ja, ja. Uh, ja daar lijkt me wel een team. Dat houdt van plezier. Kom even hier. Mag je naar de trap te komen? Ja, want Jess, ik zal je iets vertellen wat jij niet gelooft. Ik heb speciaal voor jou...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 Heel ja, goed, grappig zo'n goed Zo, eens even kijken. Een krampje. Wat de fuck jij? Wat kijk je? Verrast? Heb ik me nou nou toch perfect een goed? Die daar brengt bij vast. Kom maar eens ja, even hier. Ja, want ik heb een goed bij ieders gemoed. Speciaal voor jou heb ik een verrassingsgoed. Ja, dus ja. ja. leuk ja, ja, ja. hè? Ja, die Wat zagen jullie? De hoeden maken rennen hier heel snel heen. Hier? Ah ja. Ga heel even schermen. kijken. Ik ga nu even een andere hij is niet. Wat is dit hier? Als hij dadelijk komt, hè? Dit is gewoon achter de scherm. Dit is heel gek. Dit is heel gek. Ja. Ja, ik vind het best leuk. Uh, maar Die hoede je ik zo dat ik zeg, maar die is gewoon eng. Ik weet het niet, die vind ik gewoon eng. Uh, maar dit was het voor deze video. Vonden jullie deze video leuk? Stel deze meer in. Vergeet niet te liken. En dan zeg ik alweer tot de volgende video.